Dit is Earth TV. Leuk dat je kijkt. In de afgelopen maanden zijn er een aantal artikelen van Monique van Pelt op onze website verschenen. En de laatste daarvan, dat is, uh, die heeft de titel Het innerlijk kind leeft in het huis van bewaring. Nou, dat zijn nogal titels en de vorige die, uh, waren ook best stevig. Dus ik vind het heel leuk om jullie te laten kennismaken met Monique. En haar eens te vragen wat er nou allemaal achter die artikelen schuilt. Monique, van harte welkom. Ja, leuk. De... Um, het innerlijke kind leeft in het huis van bewaring. En je zegt dat, het, uh, dat, ze, dat er een illusionaire driehoek uh, bestaat. Van innerlijk kind, het onbewuste uh, en het hoge zelf. Uh, eigenlijk in een, uh, ja, een, een piramideraster, zoals je dat zegt. Mm -hmm. Kun je daar iets over vertellen? Wat je daar precies mee bedoelt? Um, ja. <laughs> nou, dan ga ik eigenlijk even terug naar... Het, het moment dat ik hier kwam, uh, dat, is even, dat lijkt even heel verder vandaan, um, en mij uh, eigenlijk heel duidelijk de creatorkracht herinnerde hè, die in onze wezenlijkheid schuilt. En, um, en vervolgens ging ik deze ervaring in en zag ik die nergens terug. Nou, door de jaren heen... Uh, um, heb ik allerlei uh, paden gewandeld die ik moest bewandelen. En daarin um, kwam ik voortdurend uh, in aanraking met een kracht die ik eigenlijk niet herkende. Um, uh, dat voelde eigenlijk wezensvreemd. En dat uitte zich uh, op allerlei manieren. Als je, al, hè, toen ik jong was, uh, uh, werd daar dan de namen uh, kind aangegeven en volwassenen. En toen ik ouder werd uh, en ik het onderwijs in moest, wat ik niet wilde trouwens, um, werd daar de naam leraar aan gegeven en geschiedenis. En, nou ja, en zo ontrolde zich een heel verhaal voor mijn neus. Um, toen ik wat ouder werd kwam daar, kwamen deze woorden daarbij. Hè, het woord innerlijk kind, het woord hogere zelf, het woord uh, onderbewuste. En ik heb het eigenlijk allemaal nooit begrepen. Ik heb het allemaal niet herkend als komende vanuit de creatorkracht... Um, ja, die ik herkende diep in mijzelf. En um, ik denk dat, dat een van de, van de grootste redenen is geweest dat, dat gemis, dat ik al heel jong ben gaan schrijven, um, omdat ik ook voelde um, dat in de taal die gesproken werd, hè, dus, uh, uh, waar deze woorden dus allemaal in zijn uh, ontsproten, ja, dat, dat daar een lading achter schuilde die. Um, die die verbinding niet maakte met die creatorkracht. Dus ben, zo ben ik eigenlijk gaan schrijven. Hoe, lang, hoe jong was dat? Uh, nou, ik was echt zo heel jong bezig met gedichtjes. Ik denk een jaar of acht, negen. Oh. En ik um, kon ook voelen, um, ja, dus dat met name bij uh, de, de, de grappenmakers, uh, uh, de cabaretiers uh, in die tijd, ja, dat daar wel meer verbinding lag. Uh, in de taal. En, um, met, met in jouw herinnering wat voor de geboorte eigenlijk nog lag. Ja, ja. gaandeweg ben ik daarin natuurlijk uh, bewuster geworden van wie ik ben en wat ik hier doe. En um, dat heeft gemaakt dat ik uiteindelijk kon zien dat dat uh, ja, een, een soort valse driehoek is die uh, bij aanvang uh, van dit leven er al ligt. He, waar ik dus doorheen moest stappen, als een soort... Nou ja, je hebt van die poortjes bij de douane waar je doorheen moet stappen. Ja. He, en die dan waarschijnlijk fouilleren op allerlei dingen die je niet bij je mag hebben. Uh -huh. Nou kan je vertellen, toen ik door dat poortje heen moest, mocht ik mijn creatorkracht niet bij me hebben. Okay. En de rest wel. En o, o, Kun je iets beschrijven van hoe dat er dan uitziet en wat je daarvan herinnert? Um, nou, dit, er komen nog steeds herinneringen terug. Um, ja, dus wat ik, wat ik voel is dat, uh, en dat doe ik ook echt door te schrijven. Ik weet niet wat ik ga schrijven. Ik uh, uh, ga zitten en dan komt er een verhaal eigenlijk. Um, en het enige wat ik beoog met het schrijven van een verhaal is verbinding maken. En het, het, het gevoel van samen terugbrengen uh, hier uh, op wat wij aarde noemen. En... Um, um, als ik het heb over hoe dat, hoe dat voelde, um, nou ja, ik voelde eigenlijk bij aanvang uh, een, een soort diepe eenzaamheid. Een gevoel van rouw, een gevoel van uh, ja uh, desolaat zijn, uh, allerlei... En aanvang is dan net ja. dat je net uh, door de poort bent? Ja, ja. Allerlei... Uh, uh, gevoelens die, die hier op aarde emoties ook genoemd worden en die heel normaal zijn. En uh, op dat pad van emoties worden allerlei woorden gelegd uh, die ik dan moet zijn. En vervolgens ben ik dus constant aan de slag met die emoties en bestendig ik eigenlijk die wereld. En wat ik eigenlijk bij aanvang gevoeld heb is dat dit niet klopt en dat ik daar niet mee akkoord wilde gaan... En um, dat er dus een, een, ik noem het een invasieve macht, een, een strijdende uh, eenheid uh, voor is gaan staan hè, die mij eigenlijk dwong om door dat poortje te gaan, zeg maar. En daarin uh, um, ja, van alles ging aanpraten eigenlijk. En dat is op zo'n stevige wijze gegaan dat ik uh, niet anders kon dan me daartegen verzetten en dat oogde dan als rebels mm -hmm. hè, en, en, en ja, niet voor het leven kiezend. En, nou ja, en ook daarin zijn allerlei paden uitgerold, mm -hmm. hè, want ja, dan ben je rebels en dan ben je depressief, uh, dan ben je tegen draad, allemaal eigenlijk negatief beladen worden. Mm -hmm. ja, dus, uh, en dat zijn ook weer paden die zijn gaan ontrollen en, en ik ben er eigenlijk pas later achter gekomen van ja maar wacht eens even, dit is helemaal niet wie ik ben. Mm -hmm. He, dus de paden die beschrijven wie ik dan moet zijn en de heling die daar dan op wel of niet mogelijk is. En de therapeuten die zich daar dan aan verbinden, he, die laten mij eigenlijk alleen maar zien dat uh, de taal daarin ziek is. En um, ja, dat, dat is eigenlijk um, wat ik altijd heb gevoeld. Het is ook een collectief pad eigenlijk. Uh, ja, het, is, het, is niet, het is niet voor jou particulier. Iedereen moet door die poort als je uh, ja. hier wil zijn. Ja. In deze ja. Ja. realiteit. Ja, ieder, iedereen moet door die poort. Ja, Dat, daar is eigenlijk geen ontkomen aan. En um, um, daarin... Weet ik dat als ik naar, ik, ik, ik ken een punt in mijn hoofd en als ik daar naartoe ga, dan, dan ben ik op een plek van voor de invoegingen, zeg maar. Mm -hmm. En um, daar ben ik me bewust van geworden een uh, aantal jaar geleden, maar dat is eigenlijk altijd het punt van waaruit ik uh, geschreven heb of geprobeerd heb te schrijven. En als ik daar sta, dan zie ik een soort, uh, ja, een soort, een soort legermacht, zeg maar. Um, die uh, uh, met allerlei gestuurde breinen, die, die, die, die, hè, dus die, die lijken op computers, op, op roboten, uh, ja, daar, daar een hele puzzel in elkaar hebben gezet. En, um, voor iedereen. Ja, voor iedereen. En uh, met als enig doel om dat te ontpuzzelen. Maar er ontbreekt altijd een stukje. En... Um, ik ben heel voorzichtig met het uitspreken van namen daarin. Omdat ik me heel goed realiseer, ook door het jarenlange schrijven, dat uh, elke naam die ik daaraan koppel, dat daar heel veel lading aan zit. En uh, dat ik op dit moment niet in staat ben om die namen heel uh, volledig gedragen uit te spreken en dat dus ook niet zal doen. Dat is dus ook een van de redenen waarom ik in mijn stukken um, ja, niet tot in detail allerlei namen benoem. Terwijl ik wel allerlei dingen aanvoel. Uh -huh. uh, maar gewoon de taal niet verder wil verzieken. Er zijn mensen die dat heel gedragen kunnen uitspreken. En ik richt me op dit moment voornamelijk op de taal. En op het verzinnen van nieuwe woorden. en, en ja, Die dus ook nieuwe wegen openen. In je stuk noem je, uh, dat de illusionaire driehoek, het innerlijk kind, uh, het onbewuste en het hoge zelf. Uh, waarbij het echte vrije kind de grootste bedreiging is voor de invasieve machten die dit Matrix model hebben uitgerold. Hoe kom je tot zo'n uitspraak? Ja, nou dat is eigenlijk wat ik op een gegeven moment voelde. Hè. Dus dat, uh, dat wat hier kind mag zijn, uh, dat voelt voor mij eigenlijk uh, niet vrij. Uh, en uh, dat is eigenlijk... En dat, dat niet vrij is gekoppeld aan het innerlijke kind. Dus we zitten daar in een, in een matrixlijn ons hele leven aan vast. En toen voelde ik dat er iets wezenlijks in mij... Wat ik dus ook wezenskern noem. Uh, uh, uh, ja, beknot wordt aan alle kanten daarmee. Um, dus eigenlijk mag de wezenskern niet naar voren komen. En dat is de ultieme verbinder. Ja. Wij zijn verbinders. Wij zijn vrij sprekers, vrij, vrij voelers, vrij weters. Um, en vanuit die wezenskern herinner ik mij mijn creatorkracht. En... Um, op aarde beogen ze dat je via het kind daartoe zou kunnen geraken. He, want het kind is nog open en speels en als het uh, dingen niet verwerkt, dan wordt het verinnerlijkt. En dan kan het via het hogere zelf bij het onderbewuste komen. Uh, he, dus dat is eigenlijk het hele model dat uitgerold is. Maar daarin voel ik niet de taal van de wezenskern. Dus voor mij, als ik er dus uh, in de wezenskern ga staan en ik kijk ernaar, kijk ik naar een, een driehoek uh, die mag bestaan bij de gratie van de, de, de uithoeken, zeg maar. En gestut wordt uh, in de maatschappij, waarin ik, ik wezenlijk niet in mijn kracht mag zijn en ook niet vrijheid mag spreken. Ja. En dat is een hele grote bedreiging, want dan zou die hele driehoek daar niet eens staan. Uh, dus dat hele... Invasiemodel is erop gericht dat wij niet wezenrijk gaan staan, dat wij niet onze oorspronkelijke taal herinneren, onze oorspronkelijke kleuren herinneren. Um, want als we ons dat zouden herinneren, dan zouden we allemaal kunnen zien wat voor sporen en lijnen er liggen die ons constant in afleiding zetten. En dan zouden we daar helemaal niet meer mee akkoord gaan. En als we dan de lijn terug zouden volgen, dan zouden we gaan kijken naar ons geboorte. En dan, en dan zien dat dat ook geanceneerd is. He, dat we eigenlijk uh, als een soort robot uh, in de wereld zijn gezet. Met, met, uh, in een lichaam van vlees en bloed. Wat dan ogenschijnlijk uh, ooit tot ons gaat behoren. Maar wat bij aanvang al niet tot ons, uh, tot ons uh, wezen behoord heeft. En het ook nooit ...gaat zijn. Dat gaat niet één zijn. He, dus de eenheid waar we allemaal zo naar verlangen... ...en wat we ons menen te herinneren... Um, ...is niet, voor mij, niet de eenheid die is. Het is eigenlijk een vals een valse gevoel voor eenheid... ...wat deze driehoek neerzet. Een ooit te bereiken eenheid. Ja. Ja. En, um, je zegt ook dat ouders, onderwijzers, leraren en noem maar op eigenlijk uh, massaal vanuit de volwassen rol, het innerlijk kind in bewaring hebben. Ja. Kun je daar iets meer over uh, uitweiden hoe je dat ziet? Ja, het innerlijk kind um, in bewaring hebben, dat klinkt natuurlijk heel heftig. Ja. Dat is op een gegeven moment waar ik zelf achter kwam. Um, dat op het moment dat ik... Um, uh, niet vrij uit heb mogen spreken als kind en niet vrij uit de wereld heb mogen verkennen en niet met een vrije blik heb mogen kijken naar de wereld, hè, wat hier eigenlijk niet kan, um, dan ben ik een, een, een soort aftreksel van het wezen, zeg maar, een soort uh, een parallel eigenlijk een, een, een fantoom, hè. die leeft in een parallelle realiteit uh, waarbinnen um, uh, ik mag bestaan. Dat, dat, dat zie ik als een soort huis van bewaring, weet je, waar, waar, waar bewakers voor staan en ik mag daar prima functioneren zolang ik daar maar binnen blijf. Ja. En um, dat is met aan, in aanvang, ben ik zo gezien en dat verinnerlijk ik en zo zal ik dus ook zien. Ja. Hè, het is dus, uh, ja, laatst had ik een gesprek met iemand en die keek naar mij met een blik. Uh, die, het, die, mij, ja, die het wezenlijke in mij naar boven haalde. En toen dacht ik, wow, weet je wel, dit uh, uh, plaatst mij in één keer uit de parallel en in een nieuw soort realiteit. Ja. En um, dat is dus eigenlijk wat ik ben gaan zien, dat, dat uh, het innerlijke kind uh, in een parallele realiteit is gezet ooit hè, als kind zijnde en dat is verinnerlijkt geraakt. En daarin mag het alleen maar via die modellen helen. En um, op het moment dat wij daar niet uitstappen, hebben wij dus dat innerlijk kind, als we volwassen zijn in bewaring... van onszelf, van onszelf maar ook van alle anderen. Ja. Het is een collectief die daarin elkaar draagt. en. Dus dan kun je nog zo uh, een liefdevolle opvoeding geven ja. of uh, eh, met de beste bedoelingen ja. uh, leraar of lerares zijn. En toch heb je dat innerlijke kind in bewaring op het moment dat je daar niet zelf uitstapt. Ja, op het moment dat je zelf niet ervoor kiest om vrijuit te gaan staan en vrijuit te gaan spreken. En desnoods het model hè, of het systeem waar je aan gekoppeld bent, waar je jezelf aan gekoppeld denkt te hebben, aan de kant te zetten. ja hè, Dus... dus, dus het idee dat het kind dit en dat nodig heeft om, te, om, om tot vrijheid te geraken, dat duurt ongeveer nou ja, gemiddeld een jaar of 20, 24. En dan is er niets meer over van de vrijheid. Nou. In je stuk schrijf je ook dat in uh, heel veel opleidingen en therapieën ook een soort trapsgewijze op, uh, opbouw zit, hè, waardoor de mogelijkheid bestaat dat ook zij dat innerlijk kind in bewaring uh, hebben. En je zegt ook uitzonderingen dagen laten. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld voor jou aspecten uh, waaraan je kunt zien uh, ja, of dat vrij is of niet. En of, dat, of, daar, uh, ja, of daar iets van oorsprong in zit. Of dat dat toch gekaderd is. Nou ja, ik denk allereerst dat, er, dat, dat um, we allemaal het gevoel van oorsprong uh, heel diep in ons dragen. Mm -hmm. En um, dat er uh, veel mensen, of een, een groot aantal mensen zijn... Um, die zich heel erg uh, verbonden voelen met het kind en uh, met het wezen. En um, uh, er ligt een dusdanige verwarrende sluier overheen, eigenlijk voor mij, wat ik zelf ook gedurende de, de jaren he, heb ontdekt, um, dat het lastig is om te onderscheiden. Uh, ...waar het kind eindigt en het wezen begint, zeg maar. Okay. He, dat, het vloeit in elkaar over. Het is niet, niet zo dat, dat het goed of fout is. He, dat, is dat is eigenlijk wat, wat deze matrix ons wil laten geloven. Mm -hmm. Dat er een goede weg is en een foute weg. Mm -hmm. uh, het enige wat ik eigenlijk altijd ben gaan doen is zelf ervaren... ...in alles wat ik gedaan heb en gezien heb en ben tegengekomen... ...van uh, hoe reageren uh, mensen nu op mij... Um, als ik hier ben. En dat is een tijd lang uh, niet heel bewust gegaan, maar, maar inmiddels weet ik dat ik als vertegenwoordiger van het wezen ben gaan staan. En, en, en daarin ben ik heel vaak um, op een bepaalde manier neergezet dat ik dacht, maar dit heeft niks met de vrijheid te maken die ik diep van binnen voel. En jij zegt dan, uh, hè, die persoon zegt dan dat, hè, dat ik een, uh, dat kind moet zijn, maar dat is niet wie ik ben. Dus, dus er liggen allerlei sporen en belangen bij om, om uitspraken te doen over wie het kind is. En wie het mag zijn en vooral wie het moet zijn. En, um, en als, je, als ik dan aan de achterkant ga kijken, dan voel ik... Uh, dat die driehoek daar heel nauw mee is verbonden. Hè, dus we mogen eigenlijk in de kern nooit puur zijn. Nooit heel, nooit echt. We mogen nooit verlicht zijn, uh, wat dat dan ook mogen betekenen. We mogen er nooit zijn. We mogen hier niet zijn. We zijn altijd op weg. Hè, en dan wordt er heel model uitgerold over dat we op weg zijn... inderdaad naar wat ik net al noemde verlichting. Um, maar in mijn ogen, ik ben hier nu... Ik ben hier wezenlijk nu. En dat, dan kom ik toch weer terug op die taal die gesproken wordt, waarin, uh, waarin ik heel veel verwarring heb gezien. Van ja, maar wat is dat dan? He, uh, ik heb net geleerd dat dit en dit en dit kind moet zijn. vanuit mijn eigen ervaring. Want dit mocht ik wel en dat mocht ik niet. En toen heb ik een opleiding gedaan. die ik overigens ook geprobeerd heb hoor. Dus uh, ik weet waar ik over spreek. Hè, de, de opleiding tot docent, kinderdocent. Uh, en, en dit mag wel met kinderen en dit niet. want het kind zit zo in elkaar. Wie zegt dat? Wie vertelt mij dat ik dat ben? Wie vertelt mij dat ik uh, uh, op deze manier mijn leven te leven heb? Dat vind ik eigenlijk nogal wat. En dat ben ik eigenlijk voor al die uh, uh, systemen en woorden en, en, en een paden gaan doen. Wie vertelt mij dat mijn familiesysteem zo in elkaar zit? Wie vertelt dat ik emoties geërfd heb? Wie vertelt mij eigenlijk wat emoties zijn? Er zijn allemaal mensen die boeken hebben geschreven, die dan heel geleerd zijn. En die dan waarschijnlijk geleerder zijn dan jij en ik. Maar is dat zo? Hè, dus er wordt ongelooflijk veel betekenis gegeven aan uh, modellen die vertellen hoe het leven in elkaar zit. Zou moeten zitten. En dan vraag ik me ook nog eens af. Hoe die mensen tot die modellen gekomen zijn. Ik heb alleen maar mijn eigen leven. Ik heb alleen maar mijn eigen wezen. En daaraan kan ik refereren. En die wil gewoon gaan staan. En die wil gaan spreken. En die wil dat vrijen. Ja. En die heeft dat. Ik heb dat heel, heel weinig ervaren. Uh, in de ogen van andere mensen. En in de, in de, in de ervaring van andere mensen. Ik moest en zou een bepaald pad volgen ja. en um, ja, daarin hadden ze mij in bewaring, Weet je, dus daarin um, zat ik vast ja. en werd ik, werd ik eigenlijk toegelaten in deze wereld of in, in bepaalde uh, gemeenschappen als ik daarin de rol speelde die ik moest spelen. Op het moment dat ik dat niet deed, werd ik gewoon net zo makkelijk uitgestoten. En dat gaat totaal niet over verbinding, nee. voor mij. Dus. Je hebt het ook over de stilte. En ik citeer even een stukje. Je, zegt, je kunt een leven lang stil zijn. en toch die pure stilte niet voelen. Omdat de matrix, copycat als hij is, nu eenmaal alles nabootst ter afleiding. Alles als in een virtuele realiteit in ons hele lichaam. die in aanvang reeds allesversluidend geprogrammeerd is. Hoe maak jij voor jezelf dat onderscheid? Met vallen en opstaan. Nee. <laughs> um, ik heb een, een, een, een, een verankerd weten diep in mij. Dat is sowieso, uh, nou, noem het maar even de meetlat waar, ik, waar langs ik alles leg. Um, jaren geleden bedacht ik me eens, wat betekent mens nu eigenlijk? Want ze zeggen dan dat ik mens ben. En, uh, en uh, als ik de, de losse letters neem, dan kan ik bij mens bedenken mijn eindigheid niet storen. En ik kan bedenken, mijn eeuwigheid natuurlijk schijnen. En dat laatste is eigenlijk, daar krijg ik kriebels van. Daar krijg ik energie van. Uh, maar die eerste helemaal niet. Nee. En um, als het gaat over deze zin, want wil je nog één keer het laatste stukje? Uh, alles als in een oh, virtuele ja. realiteit in ons hele lichaam, die in aanvang reeds alles versluidend geprogrammeerd is. Ja, ja, nou dan, kom, dan kom ik gewoon weer terug op, op de taal. He, dus, dus die mij constant probeert daarvan af te leiden. En niet alleen de taal, uh, maar ook de stilte. Ik heb uh, uh, gemerkt dat als ik uh, uh, stil wil zijn, dat ik dat te leren heb in deze maatschappij. He, eigenlijk, uh, want... Uh, ja, we kunnen daar zelf niet meer bij, is mij verteld. Dus dan uh, ga ik of mediteren of ik ga uh, iets beoefenen met mijn lichaam om daar dan bij te komen. En dat heb ik ook allemaal wel uitgeprobeerd. En wat, wat ik dan hoopte, is dat de stilte die ik van binnen voel in dat wezen, wezenlijke weten, dat er dan met zo'n blik naar mij gekeken zou worden. Maar dat gebeurde niet. Zelden eigenlijk. Snap je? Dus mensen die dan spreken over stilte, kunnen alleen daarvan uit spreken als ze dat diep van binnen ervaren hebben. En voor mij, alle, maar dan ook alle labels en aannames en, en uh, valse taalbelevingen hebben losgelaten. Dus op het moment dat, dat iemand um, gaat, gaat spreken over iets wat hij niet volledig zelf draagt, en dat is, dat is een hele diepe hoor, mm -hmm. want... Uh, dan, dan, uh, dan geeft hij eigenlijk dus door wat, wat daarachter ligt aan misleiding. Ja. Je, je kunt niet zeggen ik ben echt en dan een woord uitspreken die je, die je zelf niet draagt. Dat, dat, dat, dat gaat niet. Dan, dan ben je eigenlijk zelf afleiding of misleiding. Uh, hoe naar dat ook klinkt, uh, daar uh, sluit ik mezelf niet van uit, want ik speel ook met taal en ik heb dat gemerkt. Dat als ik wel eens woorden gebruikte die ik zelf niet goed, goed kon dragen, um, ja, dat ik daar eigenlijk helemaal niet blij van werd. Uh, dat kun je voelen als je ze uitspreekt, uh, als je ze opschrijft. Het uh, is dat op een gegeven moment heel voelbaar um, dat ik dan eigenlijk zelf ook een soort ja, kopie ben. Mm -hmm. En... Um, zo heb ik dus leren zien dat ik eigenlijk gewoon een kopie behoor te zijn en niet mijn echte werkelijkheid. Uh, en, en, en op het moment dat ik dus heel veel kopiegedrag om mij heen zie, kan ik er dus van uitgaan dat, dat deze mensen uh, uh, hun creatorkracht niet meer in zich voelen spreken. En op het moment dat dat massaal gebeurt, dan klopt er iets niet. Want daarvoor, in mijn beleving, zijn wij bedoeld hier te zijn. Dus op het moment dat er allerlei kopieergedrag massaal uh, tentoongespreid wordt en, en uh, uh, vooropgezet wordt, hè, in, het, in het elkaar uh, wezenrijk benaderen, zeg maar, in verbinding maken, um, dan geeft dat voor mij aan dat... Uh, dat, er, dat er een soort gekopieerde wereld aan ten grondslag ligt. Dat, dat, dat er dus iets tussen ons en de oorsprong is gaan staan. Mm -hmm. En dat ziet er voor mij ook uit als een soort, soort, soort, soort legerinvasie. Uh, nou ja, Martijn van Staven noemde dat het leger van Oer. Um, en die heeft daar gewoon hele andere bedoelingen mee. Mm -hmm. Want het is raar. Weet je wel, voor mij. Als ik, uh, om te zien dat, dat, dat mensen dat volop allemaal uitleven. Het is dus dat um, ja, een soort gekopieerde laag eigenlijk. En dat, uh, waarin ook ouder en kind uh, zitten. Hè, en waar, waarbinnen het dus ook helemaal niet de bedoeling is. dat, dat er echt, echt een verbinding ontstaat. echte een eenheid ontstaat. Dus die gekopieerde. Uh, werkelijkheid wil ons niet samen hebben. Aan het eind van, de stu van, uh, van het stuk uh, schrijf je van het huis van bewaring, waar de, uh, waar de innerlijke kinderen ons gevoel voor vrede, groot weten en bewuste oorsprong, in die beperkende driehoeksymboliek vastzitten, kent een deur dan zeg je ook van, uh, als je door die deur bent, dan zie je eigenlijk dat het een illusionaire deur is. Dat die helemaal nooit heeft bestaan. Maar uh, en we zijn, zeg jij, met z'n allen door die poort gestapt. En uh, we zitten daar dus in. Uh, ja, hoe raak je daar uit? Of hoe ben jij daar uitgeraakt? Wat ben je daaruit? Nou, nee. nee het is, dat is echt, uh, zoals ik al zei, met vallen opstaan. Letterlijk. Um, uh, wat ik me realiseer is dat... Uh, als, als verhalenverteller hè, dat, dat dit leven uh, en, en, en de, de geschiedenis zoals het is neergezet en de boeken eigenlijk allerlei verhalen spiegelen. En um, daarin uh, zijn er mensen die heel duidelijk um, uh, zeggen van nou dit verhaal dat is de waarheid en, en zo liggen er heel veel waarheden naast elkaar. En, op het moment dat ik een verhaal schrijf, dan neem ik eerst afstand en dan ga ik kijken van wat, wat, wat wil zich ontvouwen. Dankjewel. En daarin kan ik alle kanten op. Ik kan een hele sturende kant op en ik kan ook een pure kant op. En op het moment dat het verhaal staat en ik dat aan andere mensen laat lezen, um, dan krijgt het kracht. En zo kun je eigenlijk kijken naar alle verhalen hier op aarde. Dat ben ik eigenlijk van van al gaan doen. Dus het zijn allemaal gewoon verhalen, clusters... Die je gewoon, als je een klein beetje naar achter gaat, zou je kunnen zien dat er een, een, een cluster ontstaat wat, um, he, zoals zo'n verhaal zich opbouwt. Dat zijn beelden, dat zijn woorden, dat zijn klanken, dat zijn geuren en kleuren. He, van daaruit uh, ga ik eigenlijk in afstemming en die, die voeg ik samen en dan ontstaat er een verhaal. Zo zijn alle verhalen samengevoegd, met welke intentie dan ook. En op het moment dat je op die manier gaat kijken naar welk verhaal dan ook... En gaat voelen diep van binnen van oké, okay, maar wie ben ik? Wat voel ik in dit verhaal? Wat mag ik voelen? Klopt dit eigenlijk? Dan, dan kun je ook zien dat het dus gewoon een, een, een, een cluster is um, waar je wel of niet in kan stappen. Dus het verhaal over, ik noem maar wat, engelen, dat kun je ook gewoon prima zo bekijken. Is dat zo? Zijn er wezens die meer weten dan ik nu hier? En waarom weten zij dan meer? He, en dat is natuurlijk een heel een sluitend verhaal, zoals hij is neergezet, die door een verhalenverteller is bedacht. Mm -hmm. Zoals elk verhaal. En um, draagt, dat, draagt een verhaal ertoe bij dat ik echt mijn wezen kan voelen, he, ik... Zonder enige hulp van buitenaf en zonder symbiose of zonder aanhaken of zonder eh, eh, afhankelijk te moeten zijn. Of zijpelt eh, daar een vorm van afhankelijkheid doorheen. En wat is afhankelijkheid? Weet je wel, wanneer eh, en dat is een dat is een, een speelveld eigenlijk. Dus op het moment dat je echt vrij bent, dat je dat voelt en leeft, dan zijn die deuren, dan ben je al door die deur eigenlijk. Ja, ja, en ik denk dat we daarin allemaal op weg zijn. Alleen het is gewoon heel duidelijk te voelen uh, als je uh, daarin wat, wat oefent. Van of, je, of mensen, hè, of iemand naar je kijkt met een, met een wezenlijke blik hè, of met een blik van afleiding. Mm -hmm. En een blik van afleiding wil de ander in de afleiding. Hè, want dat is ook verbinding binnen de afleiding. Alleen als, je, als ik verbinding beoog vanuit vrijheid, dan wil ik wezenlijk contact mm -hmm. En um, uh, vanuit, uh, heel, vanuit heelheid, uh, dus en, en bij heelheid wordt een gezonde taal, een oorspronkelijke taalbeleving, een oorspronkelijke klank- en kleurbeleving. En ik weet zeker dat, um, dat, uh, dat mensen uh, zich dat zullen herinneren, die voelen dat. Uh, dus, um, nou ja, wat, ik, wat, wat ik laatst tegen jou volgens mij zei is, um, de taal van het wezen wordt door iedereen begrepen uiteindelijk. He, terwijl de taal van de Matrix en de taal van de af, he, van de, de, de, de taal van de gezondheid en de wetenschap. En um, hoe mooi ook, daar zitten echt uh, valse sporen doorheen. Die heel veel verwarring zaaien. En, uh, maar de taal van het wezen is een hele simpele, oprechte, pure taal. Die echt alleen maar uit is op, op, op samen zijn en op verbinding maken. Op echte verbinding maken. En niet. Uh, uh, ...om systemen te handhaven. Dat is totaal niet interessant. En uh, ook niet om uh, per se een cv te moeten hebben. Het uh, uh, zijn allemaal zaken die, die tussen jou en mij in komen te staan. Ja. En dat, uh... We hebben uh, een heel aantal uh, prachtige nieuwe verhalen van jou gezien op EarthManus de afgelopen tijd. Wat kunnen we nog meer van jou verwachten? N nou ja... <laughs> uh, verhalen. Ja, ja het, het, is, uh, het is een manier uh, om, om uh, de, bronnen, de bronnen taal uh, uh, tot leven te wekken en om, uh, om te spelen. En uh, ja, die bevalt mij uh, enorm. En, uh, en op de een of andere manier ontkom ik er ook gewoon niet aan. En dat is niet uh, vanuit de dwangneurose of zo bedoeld. Maar ik ben hier om, om die taal uh, uh, ja, te spreken en um, om daar in verbinding te leggen. Dus dat is wat, wat ik zal blijven doen. En um, elke keer weer een stukje dieper. Ja. ja. Nou, ik geniet er enorm van. En veel met mij. Uh, dus dank je wel ook voor de toelichting op, uh, op dit stuk. En uh, heel graag tot een volgende keer. Oké, okay. nou, ja. dank je wel. Jullie ook bedankt voor het kijken. En heel graag tot een volgende keer.